Via ons online klachtenformulier ontvangen wij een bericht van een mevrouw met daarin een klacht over de SVB. Zij ontvangt elk kwartaal kinderbijslag van de SVB, maar sinds de geboorte van haar tweede zoontje... ...merkt zij op dat zij minder kinderbijslag ontvangt dan waar zij recht op zou hebben. Mevrouw dient een klacht in bij de SVB, maar na langere tijd hoort zij niets op deze klacht. Mevrouw maakt zich ernstige zorgen omdat ze dit geld wel nodig heeft voor haar gezin. We bellen met de SVB en leggen dit probleem voor ook vragen we na waarom mevrouw geen reactie krijgt op haar klachten. Wat blijkt, er zit een fout in het systeem van de SVB... waardoor mevrouw minder kinderbijslag ontvangt dan waar zij recht op zou hebben. De SVB herstelt de fout meteen en ze bellen mevrouw op om hun excuses aan te bieden. Wilt u ook kinderbijslag aanvragen? Op svb.nl staat in stappen uitgelegd hoe u dat het best kunt doen. Een handige tool daarbij is